Zo, lieve lieve YouTube kijkers van de stofjes. Ik moet mij meteen eventjes verontschuldigen. Ja. Uh, vorige week, vlog vorige week, ben ik vergeten erop te zetten. Uh, dus ja, uh, dat is een beetje vervelend. Dat houdt in dat ik er vandaag twee moet doen. Die doe ik vanavond, want we moeten natuurlijk weer gaan voetballen. Het is zondag. Morgen naar Unitas. En teleur, eindje rijden. Maar, ja, dat is wel leuk. Sorry voor de, de, de blower, ik moet hem even aanzetten, want ja, het is uh, natuurlijk koud. Ik heb net weer gerend in het bos. Zoals je ziet op de achtergrond. Alleen, uh, ja, dan kun je toch wel merken dat je even moet wennen aan die kou. Want, uh, ik heb er maar uh, drie in plaats van vier. Drie rondjes. Uh, dan kun je merken dat, je toch, uh, ja, dat het toch een beetje op de, op de adem slaat, die kou. Dus uh, nee, ik denk uh, ga me niet forceren. Ik uh, pak er gewoon drie. Dan kijk ik volgende week alweer. Ik had vanmorgen over zullen zitten twijfelen om uh, niet in het bos te gaan lopen, maar uh, naar de fitness te gaan. Uiteindelijk heb ik toch verkozen op het bos. En daar ben ik echt best wel blij om. Want het is wel lekker. Het was wel lekker om daar te gaan lopen. En niet maar naar het veilige warme, ja warm, naar het veilige minder koude omgeving als een fitnesszaal. Dus uh, ja, ja nou, daarom heb ik daarvoor gekozen. Dus uh, ja, ik, uh, ik vond, uh, vond het goed. Dus dat ik, dan, dat ik er maar drie heb gelopen in plaats van, van vier, uh, ben ik er toch tevreden over. Uh, het tempo was op zich ook aardig. Uh, de eerste paar uh, meters kreeg ik alweer uh, dat, wat je wel eens hebt, dat je onder je voet in één keer een, uh, ja, iets van, of een eikel of je prikt onder de voet, dus daar ja, begon het al mee. Nou, dan ga je al niet heel erg lekker lopen. Dus daar baan ik eigenlijk al een beetje van dat dat uh, gebeurde. Maar goed, ja, dat, dat, dat gebeurt dan. Helaas. En, uh, <tossimus> maar ja, voor de rest uh, ja, toch lekker gelopen. Ik rij nu even door. Ik moet met de auto eventjes, uh, even tanken. Dus ga ik even deze de tank de nog doen. En uh, ja, dan, uh, daarna ga ik weer terug naar huis en dan gaan we lekker douchen. Omkleden. En dan gaan we weer naar Juliana. Nou, gisteravond. oh ja, gisteravond. Gisteravond had ik uh, mijn uh, zoon en mijn dochter, of mijn uh, schoondochter opgehaald bij Rebellion festival in Haren. En dan hoorde ik vanmorgen dat er uh, gisteravond een uh, meisje van 18 was overleden. Dat is nog wel geen onderzoek uh, uh, hoe dat, dat uh, kwam. dat was al vrij vroeg, het was al om, uh, om een uur acht. of acht of vroeg. Het feest begon om twaalf uh, uh, uur s middags al, tot twaalf uur s'avonds. Dus ja, dan is acht uur. Ja, eigenlijk niet vroeg. Als je bij spreken al om twaalf uh, uur half 1 daar bent. Uh, dus ja, wat, wat, is dan, wat is dan vroeg? Maar 18 jaar, moet moeten toch iets aan de hand zijn geweest, dus ze hebben nog gereanimeerd. Dus blijkbaar heeft ze toch een, iets van een, een hartstikke stand gekregen. En, uh, ja, ze hebben nog geprobeerd, zoals ik zeg, ze hebben geprobeerd te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Ze was dus, uh, daar al, uh, uiteindelijk al overleden op het terrein. En dan is het uh, natuurlijk de organisatie van wat gaan we doen? Gaan we, gaan we doorzetten of uh, gaan we stoppen? Maar ze hebben blijkbaar gewoon doorgezet, want het feest is gewoon afgelopen. Gewoon tot eind doorgegaan. Maar goed, uh, het zei zo, dat, uh, dat zijn van die dingen. Dus, nou, ik sta inmiddels bij de tankzone, zoals jullie ziet hier aan de zijkant. Dus, ik ga uh, tanken, ik ga de boel afsluiten. Ik zeg in ieder geval tot uh, de volgende keer, de volgende zondag, ook zie maar dat. Uh... Oh, een hele korte. Maar goed, ik heb de telefoon nodig om te betalen, dus ik moet sowieso uh, stoppen. Nou, zoals ik al zeg, uh, het andere filmpje die, uh, ga ik hier of, of hiervoor zetten of hierna. Uh, uh, Logisch zou het hierna moeten zijn, want ik heb er net over gesproken dat ik hem vergeten was en dat ik hem dan uiteindelijk erop ga zetten. Het zou natuurlijk lullig zijn als je dan eerst het filmpje erop zet en dan zeg je van ja, sorry, ik ben het vergeten en je hebt hem eigenlijk al kunnen kijken. Ja, uh, ga ik wel even over nadenken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik hem erna ga doen. Pas beter in het schema. Ja, pas beter in het schema. Nou, dat is eigenlijk bij deze in ieder geval. Doe uh, even een duimpje omhoog. Als je het leuk hebt gevonden voor de volgende zondag weer. Uh, even abonneren op dit kanaal. Even een klikje geven. Dan, uh, ja. Ik had uh, wel gezien dat de laatste keren uh, uh, toch wel behoorlijk wat uh, gekeken is. Dus uh, of dat dat toeval is, weet ik niet, maar uh, ja goed, ik, uh, ik, ik hoop, ik hoop dat, ik, uh, dat het op een gegeven moment toch, uh, toch standaard meer gaat worden. Dan uh, ja. zou het wel leuk lijken als het uh, meer gaat worden, dus ik zou het in ieder geval leuk vinden. Nogmaals even een duimpje omhoog, even abonneren op de kanaal en dan uh, zie je volgende keer terug. En dan sluit ik af met de bekende. ciao.